Het toevoegen van kortingsbonnen binnen je WooCommerce webshop is eigenlijk heel eenvoudig. Klik in de linkerzijbalk op WooCommerce Kortingsbonnen en klik dan bovenin op Kortingsbon toevoegen. Geef hier de naam op van je kortingsbon, bijvoorbeeld Back to School 2019. Geef hier een beschrijving voor je eigen administratie, dan weet je waar het over gaat. Hieronder kun je de gegevens van de kortingsbon invullen. Bijvoorbeeld kan je zeggen dat er een vaste korting wordt gegeven van 20 euro. Je kan ook voor kiezen om een vaste productkorting te geven. Bij deze optie krijgt ieder product een korting van bijvoorbeeld 5 euro per product. Bij een procentuele korting geef je een korting voor de gehele winkelwagen. Als je hier nu 20 invult, zal WooCommerce 20% korting geven op de gehele winkelwagen. Met de optie sta gratis verzending toe kun je aangeven of de mensen dan ook nog recht hebben op gratis verzending hieronder kun je invullen tot wanneer de kortingscode geldig is na gebruikersbeperking kan je instellen waar de kortingsbon geldig is bijvoorbeeld bij alleen een selectie producten of producten in een bepaalde categorie ook kan je zeggen dat bijvoorbeeld de cadeaubon is uitgesloten van deelname voor deze kortingscode op dat product gaat de korting dan niet vanaf. Op de andere producten die dan wel een aanmerking komen voor de korting krijg je dan wel korting. Verder kan je nog speciale gebruikerslimieten instellen. Zo kan je zeggen dat de kortingsbon maar één keer gebruikt kan worden. Of 100 keer. Of 1000. Verder kan je zeggen dat er bijvoorbeeld maar een paar producten in de winkelmand gebruik mogen maken van deze verkorting. Bijvoorbeeld 20% korting op één product. Nou, Dan vul je één in. En verder kan je hier instellen dat die maar een paar keer gebruikt kan worden voor een klant, of slechts één keer. Als je dit allemaal hebt ingesteld, klik je rechts op publiceren. De korting is direct actief en iedereen die deze code gebruikt, zal nu dus 20% korting krijgen op de hele bestelling.